Wil je Powerpoint-presentaties kunnen geven waarbij je je computer als digitale geheugensteun gebruikt? Maak dan gebruik van de present view in Powerpoint. Zodra je je computer op een beamer of scherm hebt aangestroten, druk je op de Windows plus de P-toets. Kies vervolgens voor uitbreiden. Open powerpoint en druk vervolgens op de F5 toets. De slide links in beeld is de slide die jouw publiek op dat moment ziet. Aan de rechterkant zie je de notities die horen bij deze slide. Deze notities, een soort van geheugensteun, kan je in PowerPoint onder de knop Notities vullen met de punten die je wilt vertellen. De slide rechts in beeld is de eerstvolgende slide van jouw presentatie. Zodra je doorklikt wordt die slide in jouw presentatie getoond en zie je de bijbehorende notities in beeld. Linksboven in beeld zie je een timer die bijhoudt hoeveel tijd er verstreken is sinds de presentatie is gestart. Op het moment dat je bijvoorbeeld aan het einde van je presentatie bent en iemand een vraag stelt over een eerdere slide, klik je op het slideoverzicht linksonder in beeld. Dit toont een overzicht van alle slides die in jouw PowerPoint presentatie staan. Terwijl jij de juiste slide zoekt, ziet het publiek nog de huidige slide. Pas op het moment dat je op een van de vorige slides klikt, zie je deze slide in beeld. En dan nu een extra tip. Wil je direct een presentatie starten vanaf een bepaalde slide, selecteer deze dan en druk vervolgens op Shift plus F5. De presentatie wordt dan direct gestart vanaf die slide. Dat was de uitleg, tot de volgende keer! Wil je meer tips en tricks kijken, volg me dan via de volgende kanalen.